We gaan het over twee helften hebben. Allereerst de eerste helft. Maar daarvoor moet ik natuurlijk nog eerst even jou feliciteren namens DVS-TV. Met deze overwinning. Belangrijke overwinning. Jullie ook gefeliciteerd. Ja, heerlijk. Heerlijk was het. Uh, eerste helft. Een uh, beetje overheerste de angst. Zeg ik dat goed? Nou ja, als je het concreet kan maken... Dat het misschien duidelijker is. Maar de angst om, een, om uh, als eerste op achterstand te komen, zowel bij ACV als bij DVS, constateerde ik uh, even hoor. Ja, nee, nou, bij ons zeker niet. Uh, nou, we waren wel voorzichtig in de, in de opbouw. Hè, dus uh, kijken of we tussen de linies mensen vrij konden krijgen en dan versnellen. Uh, maar het was, was wel wat aftasten, uh, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, ik denk ook wij, wij wel, wel meer aan de bal. Uh, we kregen ook het, uh, wel het initiatief, zeg maar. We hadden ook het meeste initiatief, denk ik. Ook uh, een paar goede kansen gecreëerd. Uh, natuurlijk uh, die, de goal, maar die ontstaat eigenlijk uit een bal die we achter een centrum neerleggen. Het is ineens een voetbalgoal eigenlijk. Maar dat krijgen ze niet weg. Uh, maar wel een aantal keren dat we mooi doorkomen. Over recht, over links. Uh, goed, Roemé een van, keer. Uh, ja, een goede actie van Quincy. Nog een keer schietkans ja. zodat hij wegdraait. Ja. Dat we lang doorvoetballen. Uh, ja, en nou eigenlijk niks weggeven. Nee, precies. Nou, uh, tweede helft uh, ging het tempo uh, rap uh, omhoog. Constateerde ik. Ja, nou ja ik, toen waren we helemaal oppermachtig. Vond ik uh, alles eigenlijk bij hun op een helft. Zij er eigenlijk niet meer uitkomen. Uh, de enige situatie die zij krijgen is dat uh, misverstandje met, uh, met Tarik of met Nicky. Uh, volgens mij achterin, dat we, onszelf, uh, dat we dat zelf veroorzaken, zeg maar. En vooral zijn we eigenlijk niet in de problemen geweest, uh, buiten de laatste 5, 6, 7 minuten. Dat, ze, dat we eigenlijk uh, ook wel los waren met elkaar, geen druk meer op de bal. We gaan hun uh, veel mensen in het centrum brengen. Uh, ja, dan, dan, normaal gesproken zijn wij ook wel in staat om, als we dan de bal veroveren, en zijn met, met drie man achterop en hun back heel hoog, met, uh, met Benna en Nashim om het kapot te spelen. Maar ja, het was bij ons de pijp wel leeg. Uh, Benna had zelfs kramp. Uh, om echt nog toe te slaan. Maar dat hadden we natuurlijk al veel eerder kunnen doen in ja, de tweede helft. Zeker. Hebben we hebben hele goede kansen gehad. Zeker, middels die uh, prachtige aanname van uh, Quincy Veenhoff en ja, dat uh, schot daarna uh, was echt ja, heel mooi. Las uh, schuin voor de goal, recht voor de goal, uh, Nassim nog een schot, uh, Benna in de 16 meter. Ja, we hebben tweede de tweede helft hadden we gewoon snel op 2-0 moeten komen. En die mogelijkheden hebben we gehad. Uiteindelijk dik verdiende overwinning. Zeker. Uh, een, een tegenstander, wat, wat, wat vond je daarvan? Ja, ja, vond je... Ja, een mooie, uh, goede spelopvatting Ook fijne collega-trainer, uh, Fred de Boer. Dat uh, ken ik natuurlijk al een tijdje, maar hij uh, nou ja, had het goed voor elkaar. Geen zwakke plekken. Uh, Frisse uh, ploeg. Ja, ja, de organisatie stond goed. Uh, redelijk goed, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, precies. Maar die stond uh, bij DVS ook goed en het uh, valt me op dat de verdediging uh, eigenlijk uh, elke situatie toch uh, goed de kop uh, erbij hield. En ik zeg wel, ik zeg wel kop, maar ze <laughs> doen kop het ook heel veel. Ja, nou ja, dat hebben we redelijk goed georganiseerd. Uh, kijk, en op het moment dat je gewoon achteruit uh, wordt gedwongen om, uh, om daar te verdedigen, dat is, dat is redelijk goed te organiseren. Maar wat we heel goed doen, is dat we eigenlijk uh, ja, de, de tegenstander geen kans geven om te counteren He, want als ze ons wel pijn kunnen doen, is het daar. En uh, ja, dan zijn we zo stabiel, zo goed georganiseerd. Op het moment dat we balverlies lijden dat we gelijk druk op de bal hebben. Uh, Quincy kan dat goed, Adriaan kan dat goed. Benna kan dat goed en, en willen daar ook energie in steken. Zeg Mate maar. kan dat goed, uh, Kontje die vooruit verdedigt. Uh, ja, en da dat is denk ik wel de sleutel dat we het achterin dan ook wat um, uh, rustiger hebben, zeg maar. Maar we staan goed georganiseerd, uh, Jeremy voor het eerst uh, weer terug, uh, Finn ziek geweest. Uh, nou, Finn niet ziek was, had gewoon Finn gespeeld, gaf toch donderdag niet getraind, donderdag gaf hij aan van ah, 50-50, nou uiteindelijk toch gekozen om Jeremy op te stellen en prima ingevuld. En er komen steeds meer spelers uh, terug hè, uit ah. blessure, dus uh, ja, ja. wat dat betreft de uh, toekomst ja, heeft al, uh, donderdag uh, we hebben voor 70% meegetraind. Dat uh, is nog wel wat voorzichtig. Maar uh, inderdaad, we krijgen steeds meer mensen terug. Uh, en ja, uh, is het natuurlijk geweldig voor een, uh, voor een trainer. Uh. Dat is lekker. Oké. Okay. Ja. Een uh, heel prettig weekend uh, gewenst. Ja, Namens DVS-TV. Uh, ja, mannen. Oké. Okay. Job.